een broertje dat één jaar is geworden. Ik ben veranderd van de studierichting. We zijn met school naar de zee geweest. Dat ik heb een heb gekregen. Donald Trump, die president werd. Ik ben een maand naar Bali geweest en het is fantastisch. Voor ons Sinterklaas Klaas een hondje gekregen. De aanslagen. Afgestudeerd als directassistent. Uh, ik ben op Erasmus gegaan in Gent. Ik ben gestart bij scouts. Ik heb vooral een heel mooie reis naar Barcelona gemaakt. Leuke vakanties. Mijn verloving. Vooral heel veel drama. De hele graspop ervaring. Ik was van plan om een huis te kopen van de jaar, dat ik daaruit dat net niet gaat Het fysieke is wat achtergebleven. Achter Belgisch kampioen worden op atletiek. Ja, ik doe eigenlijk niet aan die voornemens. Ik heb geen voornemens gemaakt. In 2016 had ik eigenlijk geen voornemens. Dat is niet mijn ding. Verre reis maken naar Japan toe gaan. Beter je best doen op school. Misschien vaker bij mijn ouders op bezoek gaan. Dit jaar wel een huis kopen, nee. Afstuderen, een diploma houden. Oh. <laughs> Iedereen bij familie kan zijn en feesten ja.